Stel, je kent alle telefoonnummers van je vrienden uit je hoofd... en je hoeft nooit meer te blokken op jaartallen voor geschiedenis. Dat kan. Hoe? Hm? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Boris, jij bent geheugenwetenschapper, maar ook geheugenkampioen. Mm -hmm. Hoe word je dat? Ik zat nog in school en daar heb ik begonnen mijn geheugen te trainen. En dan hoorde ik van geheugensport. Dat zijn eigenlijk kampioenschappen en wie de meeste dingen uit het hoofd kan leren. Ja, daar heb ik mee gedaan en ook gewonnen en zo word ik dan geuren kampioen. En jij staat in het Guinness Book of Records, toch? Ja, dat klopt. Vier keer zelfs. Vier keer. Maar als ik iets wil onthouden of iets nodig heb... dan Google ik het meestal gewoon? Ja, ik kan natuurlijk, maar dan haal je het alleen mee in de korte termijn te horen. En als je het dan later nodig hebt, nou dan is het weg. En daarom is het toch handig dat met de de dingen direct in de lange termijn te gaan. Maar vergeet jij dan ooit nog wel eens iets? Jawel, ik moet de heurentechnieken echt gebruiken en dat kan niet altijd. En dan ben ik ook soms de sleutel kwijt. Maar ik kan die technieken toch veel gebruiken en een boodschappenlijst heb ik dan zeker niet nodig. En ook ja, kredietkartennummers, rekeningnummers, die weet ik wel uit de hoofd. En moet je daar wetenschapper voor zijn of kan iedereen dat leren? Nee, dat kan zeker iedereen leren en sterker nog, ik denk iedereen kan zelfs kan worden. Nou, dat lijkt me wel wat. Klinkt wel een beetje ambitieus. Ja, straks ga ik jou ook geheuren trainen, maar misschien eerst een snelle crisis. Het geheuren is namelijk in de wetenschap een echt ongrijpbare, moeilijke taak, maar ook echt fascinerend. Het geheuren heeft namelijk geen vaste plek in de hersenen. Het zit in de verbindingen tussen delen van de hersenen, de synapsen. Dat kan je zien als een soort landweg tussen de verschillende delen van de hersenen. Die je vaker hier gebruikt, desto breder worden deze. En aan het einde heb je dan een soort snelweg. Dus jij hebt waarschijnlijk een hoofd vol snelwegen. Kun je dat ook terugzien? Jawel, we hebben kampioenen onderzocht. En hun hersenen lijken echt op die van gewone mensen. Maar de verbindingen tussen delen van de hersenen, daar vind je echt de verschil. Dus als ik geheugenkampioen wil worden, dan moet ik die neuroverbindingen, die synapsen, moet ik een krachttraining mee doen. Ja, precies. En dat doe je met geheugentechnieken. Die werken altijd met beelden die je opmaakt in je hoofd. En een specifieke techniek is die Loki-geheugentechniek. Die kunnen we ook hier op locatie doen. Oké, okay, kom maar op. Wij gaan nu een serie namen uit de hoofd leren. Dat doen we allemaal samen. en daarvoor gebruiken wij hier plekken in dit locatie. Kom maar mee. Okay. Verzin maar, dit man hier, die we hier zien, die is heel kaal. Dat is een heel kale man. Dat is een kale man, dit. Ja, precies. En hier op tv, daar moeten we nu een beetje meer verzinnen. Dan zien we eigenlijk, als we in een er zijn veel mensen die met zeilen op een straat lopen. Met zeilen op een straat ja, lopen? met zeilen op een straat. Zeilen op een straat, kale man. Ja, precies. En hier bij de balk, als we kijken, we zijn hier niet alleen. Hier is zo'n jongetje, die speelt de hele tijd om de balk omheen. Zo'n kleine jongetje, die speelt hier omheen, die loopt hier langs. Een klein jongetje speelt om ja, de balk heen? Ja, precies. Oké. Okay. En als je dan uh, verder kijkt bij dit lamp, ja. die is eigenlijk hier. Er staat gewoon een bison voor dit lamp. Maar die is nu weg, die loopt dan net een heuvel naar boven. Hier er staat een bison gewoon voor dit lamp, die loopt nu een heuvel naar boven. Maar de Kalemann-associatie snap ik nog, maar er is hier toch geen bison? Of moet maar ik het gewoon het verzinnen? verzinnen? Precies, verzin het. Ik verzin het. Bison bij de lamp, ja. jongetje bij de balk. Oké, okay, leuk. Kijk maar naar de fiets. Op de fiets verzin maar een uil. Dus dat is een uil op een fiets? Ja, precies. En als je naar de u kijkt, dan kijkt een agent door. Kijkt een, een agent door de u? Die kijkt door. Ja, en hier bij de steiger dat het echt vies. Daar loopt blubber naar beneden, dat is die voor blubber. Blubber over de steiger heen, ja, ja check. Het is. Kijk maar naar de trap, op de trap daar staat een kok. Ben die nog, Sophie? Ja. Kijk maar, die loopt wat? Tra uh, trap naar boven de kok en die doet een show. Die doet daar showkoken op de trap. Showkoken op de trap, ja, dat is het verhaal. Het is. Ja, probeer het te zien echt in je hoofd. En dan gaat het gelijk verder, dan hebben we hier nog de projector. Ja. En van dit projector, het beeld gaat tot het eind van dit balk hier. Het beeld van de projector gaat tot het eind van de balk. Oké, het verhaal van de projector is, die schijnt tot het einde van de balk. Precies, en dan hangt hier nog een wiel. En dit wiel, dit kan je als een één wieler gebruiken, maar alleen op de juiste route. Eénwieler, maar alleen op de juiste route. Route is de woord die we willen onthouden. Oké, oké, projector. Oké, okay, dat, dat klinkt allemaal als hele kleine verhaaltjes. Wat nou precies hier, wat we hiermee gaan doen, weet ik niet. Ik ben heel benieuwd. Gefeliciteerd. Je hebt net de volgorde van de laatste tien minister-presidenten van Nederland uit de hoofd geleerd. Hè? Wel, nou, ik leg het jou uit. En jullie ook. Het begon met de man die heel kaal was, voor de eerste naam meneer Kaals. Op de tv waren mensen met zeilen op de straat, van meneer Seilstra. Bij de balk hebben we de jongetje gezien die dat speelde voor meneer de jong. Het ging verder naar de lamp, daar was een bison die op een heuvel loopt en de naam is Biesheuvel. Op de fiets was de oil voor den aal. Bij de u de agent voor meneer den aag. Bij de steiger hebben we de blubber voor meneer lubbers. Dan kwamen we naar voren aan de trap. Meneer kok. daar was een kok op de trap, dat is ook de naam. Dan hebben we nog de Projectie op het einde van de balk, meneer Balkenende. En met het wiel gaat het op de juiste route, meneer Rutte, die is het nu. Ja, ja dat ik nou uitgerekend de Nederlandse minister-presidenten van een Duitse wetenschapper moet leren, dat is natuurlijk wel heel apart. Hé, ja, maar wat is er nou net in mijn hoofd gebeurd? Die delen in jouw hersenen die voor namens verantwoordelijk zijn en de delen die voor beelden verantwoordelijk zijn, die zijn nieuwe verbindingen ingegaan. Zo hebben wij de snelweg in jouw hersenen wel verbreed. En als ik nou straks hier wegloop, is dat dan ook weg of weet ik dit nou voor altijd? Het zit gelukkig gelijk in de lange termijn te horen. Omdat we ja, associaties gedaan hebben met dingen die daar al lang binnen zijn. En daarom weet je het verhaal ook zeker in een week of nog later nog. En sterker, je weet het ook nog in de juiste volgorde. Als ik je nu vraag welke minister-president volgt op meneer Kalt? Ah, Kalt, TV tv, Seiler met mensen op de straten. minister Zelstra. Wow. Nou, hier kan ik op de volgende borrel wel indruk mee maken. Dit was het lab, tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan hier om te abonneren of hier om er nog veel meer te bekijken.